Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Oh, sorry. Als je zin hebt in deze weekvlog, doe dan een duimpje. Oh. En abonneer hier beneden op ons kanaal. Hier beneden. En als je toch weet, eens moet op het belletje. Dat is het belletje in Duitsland. Heel erg fijn. En dan... Uh, Les les, op de blonde panier. Ik mag haar niet storen. Ze kijkt heel serieus. En Daan zit op de veilige plek, dus ik weet ook niet wat ze nu doen. Ik rustig ze niet Ik heb net net blondie les gehad en het ging eigenlijk wel erg goed. We hebben een beetje een herhaling van gisteren gedaan. Waardoor ik het ook wat makkelijker vond. Gisteren vond het best wel erg lastig. En als we het dan vandaag herhalen, dan denk ik... Oh yeah. Ja, dat is waar ook. Waardoor het voor mij ook makkelijker wordt. We hebben het vandaag ook iets korter gedaan. Dus Blondie is ook niet op haar kont bezweet is Mijn moeder gaat Blondie even uh, naverzorgen. En ik ga Boris opzaden, want ik heb nu een Borisles. Ja, dit nu. Zo, Blondie ik, heeft kriebel aan haar neus. Ik ook. <lacht> <laughs> ik ben volgens uh, zijn hoofdstel aan het indoen, uh, het, het gaat uh, Veggie fantastisch. Boris die, die valt een beetje, altijd een beetje in slaap als ik zijn hoofdstel omdoet. Dan denkt hij, oh, zij gaat er weer op. Dan doet hij alsof hij in slaap valt, doet zijn hoofd naar beneden en dan uh, trek ik hem weer omhoog. Vandaag hebben we net zoals bij Blondie weer hetzelfde herhaald als gisteren. En dat vond ik eigenlijk weer net zoals met Blondie heel erg fijn. Want met Boris heb ik sneller puntjes dat ik wat lastiger vind omdat Boris al wat verder is. En ik wil Boris weer voor mij doen te snel. vind ik dat best lastig. En met Blondie is het volgens allebei nog lastig omdat we het allebei nog niet kennen. Zondag, we gaan naar buiten doen, net in mijn sluis was het nog een soort warm. Ik kan even tellen hier in Poeldijk, koud! Maar goed, maakt niet uit, ik heb jas aan, waterdicht. Dus als het gaat regenen overleef ik het ook nog wel, uh, we gaan zaten. Ik was lekker mijn blondie aan het kroelen. Kijk, daar staat de blonde pony. Ze zegt wel nee, maar het is ja. Een blondie is zoals gewoonlijk weer te smerig voor worden. Links of maar rechts over gaan, dan ga een stukje langs de weg en dan kom je hier. Ik weet niet of het namelijk ook wel prettiger vind als de andere kant. En het weet je toch nog veel harder dan gehoopt. Test er maar even naast voor de zekerheid. Dat was een verkeerd. Uh, nou ja, Ik weet het niet hoeveel goed gehoopt hebben, want volgens mij komen we hier helemaal nergens uit. Nou, het vorige pad liep dood. we kwamen we in een of andere agernibus terecht. maar niet gefilmd. Maar ja, we hebben nu een fietspad gevonden, dus we hopen dat dit dan wel leidt naar het Uithofbos. Ik ben steeds minder van overtuigd dat dit een fijne route is om te lopen. Nou, dat is even zoeken. Maar we hebben het gevonden. Het er waarschijnlijk achter dat ding. Maar we gaan hier het Uithofbos weer in. Dus die is even helemaal verbouwereerd dat ze niet aan zou komen. Maar ja, dan kan ze zo in ieder geval op de pony. En dan kan ze in plaats van wandelen met de pony, ze gewoon een paard rijden. Leuk. Wat zeg je? Ja, gewoon Eromheen lopen. Het is niet zo lekker weer. Ik heb het ook best dus Ik denk dat we zo wel gaan draaien. Aldrin had al gezegd als je in het bos bent, als de vader van Tessel trouwens, dan zal het waarschijnlijk minder hard waaien dan dat je niet in het bos bent. Want dus je dacht dat het nog niet. Nou, het zal wel hard gaan waaien. Maar hij heeft gelijk uiteraard. Kijk maar, net hoe je dit echt wel heel hard. Hier zit het eigenlijk wel heel erg. Kijk, de Little Lady is niet alleen heel fijn bij de zon, maar ook bij de regen. Ik krijg toen een stuk een wapen in je ook. Ik ben een enorm fan van die grote kleppen. Hey, ja, die gaatjes komt er ook de gaatjes komt er ook geen regen, zegt oh, weet ik niet. Nee, dat komt ook ah. Het is tijd om weer uit te stappen. We zijn weer op de terugweg. we gaan hier langs de dekentjes, schapjes. Het is het me, De vrouw loopt te hard. Dus nou ja, ik ga er weer even uh, vertellen, zo langzaam. Blondie heeft besloten ik ga niet verder, want daar zitten vreselijke witte monsters op de weg. Nou, snap ik dat wel een beetje. De ganzen zijn natuurlijk een bepaald een apport volk. Maar uh, ja, toch ben ik van de manier langs. En die durft een stapje dichterbij. Oh, die ganzen hoog zullen die zijn, 30 centimeter. Nou, met de misschien 60, uh, zes, 50. Blondies, hoogte. 1,50. meter hoger. Ik bang voor een paar beestjes op de poten. Ja, ze maar gewoon weg. Hart, chic, hart, chic, precies. Dag ganzen. Ja. Wij hebben een buitenrit gemaakt. Zeker. En er liepen ganzen in de weg. Alweer. Alweer. De vorige keer waren ze hier op de snelweg. Ja, voor, nou, dit is geen snelweg, maar de vorige, vorige keer hier ja, op de dit rotonde. Is de snelweg, hoor. Dit is een snelweg hoor. Is dit kijk een kijk snelweg? Die liepen op de snelweg. Hij is er maar zo weinig gekomen. Ja. Nou, de politie heeft nog geholpen. Ja, ja. En we kwamen vandaag een, een schapenhoeder tegen, een hond. Schapen ontstapt waren. Ja, zo er zijn heel veel. Waren dat er? Dus het was ook wel leuk om een keertje te zien. Ja, nu heb ik het alleen maar koud. Ja, jij wel. Ja. Ik heb het echt lekker warm. Ja, komt omdat ik aan het vaste ben vandaag. Misschien komt dat dat ermee te maken heeft. Ja, ja vaste nou vasten, dat is dat ze een hele dag niet eet. Ja, dat weten de meeste mensen wel hoor. Ik wist dat vroeger niet dat vaste was. Nee, nee. Nou, ja goed, ik heb je het dan verteld. We gaan naar huis, dan ga jij eten en ik ga bad want ik heb het koud. Ja. Veel succes op dat. Dank je! Sindsdag vandaag en de bak wordt gesproeid. Dus die gaan ze aan het logeren. De dames staan los, dus die gaan straks nog even op de wijze of hij vandaag uh, of nee. Blondie is gereden, als het goed is, door Daan. En uh, dan Fran is vrij, die is gisteren gelogeerd. Is Boris kapot? Ja, nou, Boris leek lekker aan het oefenen. En uh, op een gegeven moment schrok hij, omdat er een tennisbal uh, in de sloot terecht kwam. En, er, en daarvan dacht hij: wow. En toen is hij gaan rennen als een yekko. Zie je het? Hij is helemaal uh, besweet. Achter zijn oren, bij zijn oren. Ja, dus ik ga even met hem uitstappen. En hopen dat er geen tennisbal op zijn hoofd komt. Mm -hmm. Ja, Boris is een hele andere sport. Tennis Inmiddels klaar. Ik heb echt heel veel warme dingen aangemaakt. En echt heel koud. Ik heb de bak teruggezet. Ik heb een handdoek gewassen in de bak. Omdat hier nog allemaal curry op zat. Vandaag woensdag. Gisteren ben ik door mijn enkel heen gegaan. Dat was niet heel fijn, omdat we in de mest ook sprongen. En uh, daar heb ik nog een beetje last van. En ik heb vandaag met blondie les. Tess is klaar met de les. Uh, in het begin moesten ze natuurlijk uh, allemaal oefeningetjes doen, dus dan is het allemaal vrij. Uh, rijden naar ontspanning en naarmate de de les verder ging ging het steeds beter maar ik zat te praten dus ik heb het niet meer gefilmd sorry dus is nog de laatste dingetje aan het opruimen er zat een rommeltje gemaakt dus dat moet opgeruimd worden en dan gaan we eindelijk naar huis het is inmiddels tien over half tien dus best wel laat maar goed soms gaan die dingen zo dus we gaan lekker naar huis eten en dan naar bed morgen mijn nieuwe dag het een beetje druk mee, dus ik wil het niet filmen. Uh, Blondie heb ik een klein beetje even bijgezet. Draf, kom maar. Kom oh, maar, draf. Blondie vindt de tennisbaan hierachter een beetje spannend. En we hebben hier natuurlijk weinig tennis gehad in de coronatijd, dus nu is het best heel spannend. Ik heb daar een heel klein beetje bij gezet met een touwtje, uh, dat ze haar hoofd niet helemaal... Kom maar, niet helemaal omhoog kan gooien. Misschien dat ik hem zo nog ietsje strakker zet. Maar uh, als je wat meer rug gaat gebruiken, zouden maken ze vooral de rechterhand moeten trainen. Dus dat gaan we nu doen. Uh, filmen en logeren. Kwaad, uh, Filmen en logeren het gelijk. Dat gaat niet heel makkelijk nu. Dus uh, nee, nou we ja, gaan nog Zo, Tessa is nog even met uh, Boris uh, aan het rijden. Boris heeft er meer zin in dan uh, Blondie vandaag geloof ik. Want uh, Blondie die dacht zoek maar uit. Ik ga om uit te stappen met Boris in de zadel. Gaat u maar. Wij zijn onderweg naar huis. We zijn echt heel vroeg. Normaal gesproken zijn we helemaal niet zo vroeg. Dus dan uh, zie ik jullie morgen weer, het is vandaag vrijdag en betekent de laatste dag van de week, dus dat er een weekend aankomt, bij ons. Bij ons wordt het pinksteren. Dus ik heb drie dagjes vrij. En daarachter komt ook nog een studiedag. Ik heb vier dagjes vrij. We hebben hier onze vogelfamilie. Ik zie hier vier, maar het horen er te zijn. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waar de vijfde is. Ik hoop dat die nog leeft. Vandaag ga ik drie paarden rijden. Ik begin met Blondie. Uh, die ga ik in de les doen. En dan ga ik Boris rijden. En dan ga ik Vronen rijden. Maar die ga ik niet zomaar rijden, maar die ga ik zonder zadel rijden. Want ik gisteren heb ik zonder zadel even gestapt op Boris. En ik kreeg weer zoveel zin om zonder zadel te rijden. En Verona is uh, wat bolder dan de andere twee ponies. Of wat breder gebouwd, misschien kan ik het zo beter zeggen. En daardoor heb ik meer balans. En vind ik het ook leuk om uh, weer een keer op Verona te rijden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Waarom leer ik wijken als ik nog niet eens in de B zit? Nou, het is natuurlijk niet heel erg dat ik hier weer wijken zoals het in de, in de proef moet. Maar het is vooral dat de ponies allebei eigenlijk al een beetje de eenzijdige kuitdruk of hulp leren. Dat hij dus weet dat als je kuit aanlegt aan één kant, dat hij een beetje zijn buik naar buiten moet doen. Waardoor we dus alle wendingen, alle voltes kunnen rijden in de buiging in plaats van dat hij als een plankje door de bocht heen komt. Hier is het derde paardje en hier heb ik eigenlijk, eigenlijk stiekem echt heel veel zin in. Want ik ga zonder zadel rijden en dat heb ik echt al super lang niet meer gedaan de Verona. Ik ben echt benieuwd hoe dat weer voelt en hoe dat zit en dat soort dingen. Ik heb er vooral heel veel zin in. Was de week alweer voorbij. Het is vrijdag en dat is meestal de, het eind van de weekvlog. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Het was een erg leuke week. Als je deze weekvlog leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal als je, je toch bezig bent. Klik dan op het belletje. voor het belletje in Zwitserland is heel erg fijn. Duitsland, sorry. En dan zie ik jullie morgen weer bij de zondagvideo.